Zoutkamp is een oud vissersdorp in het noordelijkste deel van de provincie Groningen. De eerste officiële akte waarin Zoutkamp wordt genoemd dateert uit 1418. Zoutkamp was strategisch gelegen aan de Lauwerszee en heerste vroeger zelfs over de stad Groningen. Het was een bolwerk dat met een kanon de schepen van en naar Groningen kon tegenhouden. Maar vooral werd Zoutkamp bekend vanwege haar vissersvloot. Bij de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 ontstond het Lauwersmeer. Vanwege de waterveiligheid moesten toen historische waarden worden geofferd. Dit tot groot verdriet van met name de zoutkampers zelf. Nu, vanwege de klimaatadaptatie, staat Waterschap Noorderzeilvest opnieuw voor een grote infrastructurele opgave. We hebben als Waterschap berekeningen gemaakt hoe we de waterveiligheid in ons complete beheersgebied tot en met het jaar 2050 kunnen garanderen. Uitgangspunt daarbij zijn de klimaatmodellen en in de toekomst de verwachte hoeveelheid neerslag. De conclusie voor het Dorp Zoutkamp is dat we de capaciteit van het gemaal Hadi Lauwers hier achter mij moeten gaan vergroten van 1000 naar 1600 kub per minuut. Ook de kade hier dwars door het Dorp Zoutkamp gelegen soms zichtbaar en soms alleen maar een lijn in het gebied, bijvoorbeeld een weg, moet worden verhoogd met 80 centimeter. In principe zijn we als waterschap gewend... in de bestaande context deze maatregelen uit te voeren. Waterveiligheid heeft dus opnieuw een effect op de ruimtelijke structuur van Zoutkamp. Want wat betekent bijvoorbeeld de verhoging van de kades en de wegen in het dorp voor de uitstraling? Gelukkig... ...hebben de Zoutkampers tegenwoordig de Garnalenkoningin om van zich te laten horen. Uh, Zoutkamp is van oudsher een heel verbonden gemeenschap en dat is ook nu nog heel goed merkbaar. Ik denk dat dat ons ook zo'n speciaal dorp maakt. En natuurlijk omdat we de Garnalenkoningin hebben. Uh, dat, het is sinds 1959 traditie dat jaar met Pinksteren de nieuwe koningin bekendgemaakt wordt. En dat wordt dan ook heel groot gevierd. En ze is inmiddels echt een vast onderdeel van de identiteit van Zoutkamp. En daar zijn we als Zoutkampers heel trots op. En daarom vinden we het ook heel belangrijk dat ons erg goed meegenomen wordt in de plannen voor de overheid, voor ons dorp. Niet alleen voor de economie, maar ook omdat we een toeristendorp zijn en toch wel steeds bekender worden. Binnen noord Zijlvest ben, ben ik omgevingsmanager. En de eerste stap die we hebben gezet is om met de dorpelingen te gaan praten over onze plannen. En tijdens de gesprekken werd al heel snel duidelijk dat zij graag het erfgoed, en met name de Hunzegooi-Sluis, in die plannen willen betrekken. Het erfgoed inclusief maken dus. Voor het waterschap betekent dat extra kosten. Door de klimaatverandering staan we al voor hoge extra kosten en die ruimte is er vaak niet. Erfgoed inclusief, dat betekent voor Zoutkamp dat we bij het gemaal H.D. Lauwers niet de capaciteit hoeven te vergroten. Dat we een nieuw gemaal gaan bouwen hier bij de Hunzigo-sluis. Een uitwaterende sluis die geen functie meer heeft en zal worden omgebouwd tot schutsluis. Dat doen we omdat we bij de huidige gemaal, als die in werking treedt, de Hunzigo-kanaal is afgesloten. En dat is uiteraard slecht voor de scheepvaart en voor de toerisme. Het meest bijzondere aan de erfgoedinclusieve aanpak hier, is dat we de Zeedijk, waar we hier bovenop staan, weer een functie teruggeven als waterkering. We hoeven dan niet meer de kering die hier dwars door het dorp heen loopt, te gaan versterken. Op die manier ligt Zoutkamp waterstaat net als vroeger, hier achter de dijk. Een prachtige, maar ook kostbare erfgoedinclusieve variant. Dus zocht Waterschap noorder zelfwest niet alleen de samenwerking met de burgers, maar ook met de gemeente Hoge Land, de provincie Groningen en partijen zoals het Nationaal Programma Groningen. En wat bleek? Erfgoed inclusief ontwerpen gaf het project vleugels. Ja, eerlijk gezegd had ik dat ook niet gedacht. En alle partijen zijn ontzettend enthousiast en werken op alle fronten ook mee. De provincie, de gemeente, het Nationaal Programma. En Wat we hiervan leren is dat we erfgoed niet alleen als een het last moeten zien, maar juist als een kans. En die ervaring nemen we mee voor onze plannen elders in ons gebied.